Hé, hey, Blackjack! Heetjes, kom maar Joyce! Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! oh Joyce! Mooi helder zonlicht! Appeloesjes! Ho, Goed zo, Blackjack. Hey, Blackjack. Hey, Joyce. Oh, Joyce. Ga je de naar beneden, Joyce? Ben je nog wat lekkers. Ja, dat heb ik niet meer. Hé, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Hey, Blackjack.